Immuunformule 90 capsules. Immuneformula is een product dat al jaren de harten van de consumenten van NSP-products verovert. In elke capsule van dit voedingssupplement vind je bekende Chinese medicinale paddenstoelen, zoals Chinese Cordyceps, Grifola Curly, Maitake paddenstoel en gelakte Polyporen, Reishi-paddenstoel. De samenstelling is aangevuld met beta-glucane uit de gist Saccharomyces cerevisiae, Arabinogalactan uit Larix en biest. Elk onderdeel van dit product heeft de tand destijds doorstaan. De mensheid gebruikt al sinds de oudheid natuurlijke stoffen om de gezondheid te behouden. Elk onderdeel van dit product is getest door NSP. Authenticiteit, niet nep. Efficiëntie, aanwezigheid van werkzame stoffen in de juiste hoeveelheid. Zuiverheid, afwezigheid van onzuiverheden en verontreinigingen. Belangrijk! NSP garandeert de zuiverheid en potentie van elk product. Het is mogelijk om dure grondstoffen te vervangen door goedkopere van lage kwaliteit. Maar niet in het NSP. NSP staat garant voor de hoogste kwaliteit en efficiëntie. Cordyceps Cinesis is een paddenstoel van het Tibetaanse plateau. Cordyceps wordt vooral gewaardeerd door specialisten in Chinese geneeskunde die het klassificeren als een van de vier essentiële stoffen en het het magische kruid uit Tibet noemen. Wetenschappers over de hele wereld eisen bewijs van de effectiviteit van Cordyceps in specifieke situaties. Het werk aan de studie van de eigenschappen van Cordyceps gaat door. De antimicrobiële activiteit van Cordyceps is nauwkeurig bewezen, het wordt geassocieerd met de overleving van Cordyceps in natuurlijke omstandigheden. Cordyceps produceert en accumuleert antimicrobiële stoffen die het helpen overleven in een agressieve natuurlijke omgeving. Het is precies bekend over de ophoping van waardevolle voedingsstoffen in Cordyceps. Dit is ook te wijten aan de barre omstandigheden van zijn overleving in de natuur. Met betrekking tot het effect van stimulerende potentie en de effecten van afrodisiacum. Cordyceps wordt Viagra voor twee genoemd. Er is een uitgesproken mening en er is een hoge populariteit van cordychebs, specifiek voor het harmoniseren van seksuele relaties en het verbeteren van de kwaliteit van seks. Wat zeker bekend is en geen bewijs behoeft, is het succes in de sport van Chinese atleten, die consequent de beste resultaten laten zien. We zullen het onderwerp doping hier niet uitdiepen. We voegen er alleen aan toe dat leven in ongunstige omstandigheden, hoge bergen, gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen, ertoe bijdraagt dat cordyceps op zichzelf waardevolle stoffen ophoopt. Mensen die al duizenden jaren op zoek zijn naar gezondheidsproducten, hebben ze gevonden in Cordycheps. Grifola Curly is vrij goed bekend als de Maitake paddenstoel, die ook bijzonder wordt gewaardeerd in de Chinese geneeskunde. Het kan worden gevonden in Japan en Noord-Amerika, groeiend op de stronken van inheemse bomen. Maitake's naam betekent dansende paddenstoel in het Japans. Inderdaad! De paddenstoelhoed lijkt sterk op dansende franjes die aan een pluizige rok zijn genaaid. In zuid wordt deze paddenstoel zeer gewaardeerd om zijn unieke smaak en opmerkelijke helende kracht. De polysacchariden in de maitake paddenstoel stimuleren macrofagen. Macrofagen zijn killercellen in het immuunsysteem. De maitake paddenstoel zet de macrofagen op scherp. Triterpenzuuren dragen bij aan de verbetering van bloedvaten. Adenosine dat ook in deze paddenstoelen zit, vermindert het risico op trombose. Steroïde verbindingen hebben een effect op het verbeteren van de hormonale niveaus. Zoals u weet, zijn alle hormonen die door ons lichaam worden geproduceerd, van steroïde aard. Daarom helpen deze paddenstoelen vrouwen om te gaan met de negatieve manifestaties van het premenstrueel syndroom. En ook bij opvliegers in de menopauze door de stabilisatie van de hormonale achtergrond. Ganoderma lucidum is een beroemde reishi paddenstoel. Dit is een ander ingrediënt in immuune dat afkomstig is uit de Chinese geneeskunde. De Chinezen kennen het al duizenden jaren als Lin Jai en noemen het vaak de plant van onsterfelijkheid. Helpt vroegtijdige veroudering tegen te gaan, vooral gunstig effect op de huid en lever. Activeert de immuunrespons. Het heeft een harmoniserend effect op het zenuwstelsel, omdat het de aanmaak van het hormoon van geluk in het lichaam activeert. Helpt zwaarlijvigheid te bestrijden en de bloedsuikerspiegel te normaliseren. Helpt de bloedparameters te verbeteren, met name de zuurstofverzadiging. Helpt de bloeddruk te normaliseren, het cholesterolgehalte te verlagen, voorkomt de vorming van bloedstolsels. Het bevordert de mobilisatie van de lichaamsbronnen, waar vraag naar is tijdens fysieke en psychologische stress, met intensieve studie, evenals tijdens seizoensepidemieën. Beta-glucanen worden door de moderne wetenschap beschouwd als een van de belangrijkste stoffen die door schimmels worden geproduceerd. Ze worden gebruikt in de geneeskunde, cosmetica en de voedingsindustrie. Ze hebben immunomodulerende, anti-infectieuze, antidiabetische eigenschappen. Beïnvloedt het cholesterolgehalte in het bloed en normaliseert het. Verbetert de samenstelling van lipiden in het bloed. Bescherm het lichaam tegen het binnendringen van pathogene virussen en micro-organismen. Activeer de groei van probiotische, gezonde, soorten bacteriën. Arabinogalactan is een macromoleculair biopolymeer van polysaccharide. Het wordt gemetaboliseerd door de darmflora. Het produceert vetzuren met een korte keten. Het heeft een algemeen hoge biologische activiteit, hepatoprotectief, antimutageen. Gastroprotectief vermogen heeft een gastroprotectief en matig antimicrobieel effect tegen bepaalde bacteriën. Arabinogalactanen zijn immunomodulatoren die het reticulo-endotheliale systeem activeren en de phagocytische G-index verhogen. Er is vastgesteld dat de efficiëntie van de vorming van macrofagen, vergeleken met echinacea, in arabinogalactan bijna twee keer hoger is. Stimuleert immunogenese Het activeert een andere tak van het menselijke immuunsysteem, het complementsysteem. Mensen die Arabinogalactans namen, ervaarden verbeteringen in fysieke en emotionele gezondheid. Arabinogalactan stimuleert ook de groei en activiteit van normale darmmicroflora, als voedsel voor bifidobacteriën en lactobacillen, probiotica. Het heeft een hoge membranotrope activiteit en zorgt voor een gerichte afgifte. Zo is Arabinogalactan een uniek natuurlijk polysaccharide met een waardevol voeding en gezondheidsdoel en een veelzijdige biologische activiteit. De biest in dit product is de melk die de koe in de eerste uren na de bevalling uitscheidt. Colostrum is al zo'n 20 jaar erg populair in de nutraceutische markt. Alle zoogdieren worden klein, weerloos geboren en hebben geen volwassen immuunsysteem. De omgeving omringt hem met wat het kan inclusief pathogene microflora. Het is de eerste voeding die zorgt voor de nodige bescherming, bouwstof voor groei en ontwikkeling. Eigenlijk is Biest datgene wat bescherming en vitale processen biedt. Het is duidelijk dat zo'n waardevolle voedingsstof moet worden gebruikt om de gezondheid van volwassenen te ondersteunen. Het vermogen van Biest om de beschermende functies van het lichaam te herstellen, intensief werkende organen te voeden en de energiereserves te vergroten, is al lang bekend en herhaaldelijk getest. Het eerste voedsel van zoogdieren is een goed voorbeeld van hoe krachtig een beschermende factor ons voedsel kan zijn. Gecombineerd in Immune Formula werken deze unieke ingrediënten synergetisch samen om de algehele gezondheid te verbeteren en onze natuurlijke immuunafweer te ondersteunen. Immune Formula is perfect gecombineerd met NSP-vitamine en mineralen, met chlorofiel, nuttige microflora. Immune Formula is inbegrepen in de Strong Immunity Kit. Gezondheid voor u in elk seizoen van het jaar, voor vele jaren.